Hi, ik ben Thomas, ik werk nu een half jaar hier bij de Via Ganstad bij de Hema. Ik ben Risti, ik werk hier bij het magazijn Hema DC als orderpicker. Mijn naam is Michael. Ik begin met een orderpicker. En ik to do andere dingen te doen. Een dag van de orderpickers is dat je orders krijgt van de computer, dat gaan naar de lopende band toe. And here gaat dan de inpakafdeling en die, die maakt het dan af voor de klant. There are three different types of uh, what we picking's. There's the uh the picker that you pull around with you to go and watch some collector items. There's the uh DPS which is the automatic system and then upstairs you've got the uh GTM one which comes to you and you take the items out and you scan them through. Ik vind het leuk om hier te werken, uh, met, samen met uh, gezellige collega's uit verschillende landen en natuurlijk uit verschillende culturen. We gaan altijd in de pauze zitten, we altijd te, te eten met z'n allen. Wordt, na werktijd wordt er nog uh, wel eens een drankje gedronken en een praatje erbij, dat kan, maar we werken gewoon heel hard. En je vrienden zijn altijd erbij om te helpen, waardoor je je wilt. Als je hier bent, wacht je dat will je helpen. Randstad Albums, altijd ze aan je. Als je aan het werk je op een aantal dagen veranderen. Je kunt je tijd veranderen. Je kunt je schaduw veranderen als je wilt. Ze zitten hier in het gebouw en dan kan je altijd kan je naar boven met vragen. Ik ben nu aan het kijken of ik teamleider kan worden. En dan ga ik met Randstad ga ik dat bespreken hoe, wat ik daarvoor moet doen om daar in aanmerking te komen. Ik zou andere mensen aangaan om bij de HEMA te werken, omdat je wordt goed ontvangen, je wordt, meteen, je wordt goed begeleid. Je kan altijd vragen stellen als je met problemen zit en het is een leuke bedrijf om te werken. Wat doe jij morgen? Are you going to be my new colleague?